Mirjam vlogt welkijkers. Ik, ik ben Mirjam. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Het is half 6, bijna, en ik ga naar Tessel. Ik heb mijn rugzak net ingepakt met wat eten en drinken. Kijken waar ik uh, terecht kom allemaal. Ja. Over 800 meter volgden de twee rechte rijstroken op de Afrika wijk te nemen richting Haarlem. Ja! Gaan we doen! We gaan nou, nog niet naar huis, nog lang niet, nog lang niet. En zoals je misschien kan zien, het zonnetje. Oh, het is zo verschrikkelijk mooi met die touw erop. Ik kon het niet laten om even te stoppen voor jullie. Dit is toch fantastisch. Oh, dat was mooi hè? Jeetje. Schakeld en Helder. Op die weg zit ik nu. En ik moet uh, nog 59 minuten. Sla rechtsaf naar de Weststraat, de N250. Bij anderhalve kilometer op de N250. Die schepen hier, oh wat een mooi. Oh, dat is een mooi. Die rechts. Oh. oh god. Mag je hier wel heen? Gaat ik goed? Nee, ik ga over 600 meter sla linksaf naar de bvc Ik ga niet goed zo. Nee, ik had daar links moeten zijn. Zie je dat? Ik ga helemaal verkeerd. Daar staat de botel te wachten. Of gaat die al weg? Oh my god, <laughs> doei, oh shit, ik moet echt een uur wachten, die heb ik dus net gemist, shit zeg, als ik niet verkeerd was gereden, had ik hem gewoon kunnen halen, lekker suf, echt verschrikkelijk, ik ga gewoon even eruit, ik moet ook naar de wc, oh, ik ben hier only the lonely, oh, even mijn benen strekken hoor, hé. Hey. niet lopen slapen. Nou doe ik dat dan ook niet. Dus ik loop naar beneden, gaan ga naar de wc, tenminste dat wil ik gaan doen. U moet uw mondkapje op mevrouw. Oh, fuck. Helemaal vergeten. Zo, so, I made it to the toilet. hè, dat is gelukt. Nou, gaat nog wat eten denk ik. Een spelletje doen op de telefoon. Oplader heb ik toch in de auto. Ik was dus alleen, maar inmiddels is het aardig druk. Daar komt hij aan hoor, daar staat mijn autootje en nog meer auto's, die stonden er net niet. Nou dat wordt wat jongens, ik heb er echt zoveel zin in, het oh, is al lekker weer hoor. <laughs> ik vind het al taalig spannend om naar binnen te rijden. Als we dat maar overleven en anders hebben we weer leuk beeldmateriaal. De klep gaat open. Here we go Oh, tot waar moet ik rijden? Oh, goodie, goodie, goodie Oh, dit is echt frusselijk Oh, ik ga me toch rare dingen in mijn hoofd halen nu Dit is, oh, verschrikkelijk GPS signaal verloren Ja, we zijn verloren En nu gaat er ook nog het een en ander piepen Daar word ik ook niet echt blij van Oh, dat is denk ik gewoon een alarm van de auto. Nou, kom op. Lang genoeg gewacht. Kwart voor tien. Ga met die bananen, Ik wil eruit. Volgens mij waren we al de hele tijd aan het varen. Dan had ik het gewoon helemaal niet in de gaten. Ik ben er gewoon bijna. Ja, we mogen eruit. Oh my god, dat lijkt wel een achtbaan. Oh nee. <laughs> ja, ja. Here we go. Tessel! Hey. Nou, even kijken waar ik, uh, waar ik heen moet. Ik heb werkelijk geen idee. Ik ga heel even rechtdoor. En dan kijk ik wel waar ik uitkom. Ik ben in Buitenland! Ik heb geen paspoort bij me. Hè? Ik ben gewoon op Tessel. En het is nu 10 uh, uur. Nou. Dus heel veel kunnen zien als het niet zo mistig was geweest. Maar ja, ik heb geen body as. Ja, opgedaan, Ik ga alleen even kijken hoe, uh, hoe of wat. Maar dit is nog te mistig. Ik ga gewoon de, uh, de auto weer in. Uh, waarom doe ik nog geen jas? aan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik maak lekker. Daar ga ik mijn autootje zetten. Ja. was toch helemaal fantastisch. Ik heb nou bij het raampje gezeten. Ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. En uh, vond je deze video leuk, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende video weer. Ik zeg, ik zeg, doodles!